Mijn naam is Tom en ik wil u graag wat vertellen over het type binnenrollator. Een binnenrollator heeft net als elk andere rollator remmen. Remmen die ook op parkeerrem gezet zetten zijn, zodat de rollator niet trekt waar u heeft neergezet. Passieve wielen, een frame, maar veelal geen zitje. Die is een van de eerste kenmerken van een binnenrollator. Een binnenrollator dient om maximaal mobiel te zijn en maximaal te kunnen bewegen tussen uw meubelen, uw tafels en stoelen in uw huis. Daarnaast heeft de rollator de ruimte om spulletjes op te bergen, of mee te nemen als u door het huis heen loopt. En is natuurlijk de rollator ook in hoogte instelbaar afhankelijk van uw lengte. Heel specifiek voor de binnenrolator is dat hij een eenvoudig en wat lichter frame heeft. Ja, voor de wendbaarheid. Maar daarnaast ook kleinere, zeer makkelijk draaibare, passieve wielen. Het voordeel hiervan is dat u natuurlijk weer binnenshuis heel makkelijk kunt draaien en bewegen. Op harde ondergronden en zoals hier ook op de pijp. Echter op minder egale ondergronden is dit duidelijk niet geschikt. Dus als u met de rollator naar buiten wilt. Af, dan raden wij het ook ten eerste af en adviseren wij u voor buiten ook een buitenrollator te kiezen. De binnenrollator die ook geleverd wordt door Tonsor, zal natuurlijk altijd compleet worden geleverd. En ook hier wordt de rollator geleverd met dienblad. Zodat u als binnenrollator niet alleen de stabiliteit en steun heeft, maar tevens ook vermogen heeft om drankjes en eten te presenteren aan uw gasten. Mocht u voor een binnenrollator kiezen, wensen wij u heel veel plezier met de binnenrollator van Tom Zorg.